Mijn naam is Matthijs Pontier, ik ben 31 jaar oud en ik zet me heel veel in voor de Piratenpartij vooral eigenlijk. Nou, ik vind het belangrijk om alle standpunten te verbinden. Dus dan heb je machtspreiding en empowerment en daaruit kun je dan ook onze belangrijkste standpunten afleiden. Dus privacy en uh, democratie en transparantie, uh, maar ook vrije informatie natuurlijk. Omdat oude politiek niet voldoende prioriteit geeft aan privacy, dat ten eerste. Uh, omdat oude politiek via het bestaande politieke systeem wil blijven werken. En wij willen juist die macht die nu bij de politiek ligt, willen we van onderop laten komen. Dus door middel van e-democratie systemen en burgertoppen, burgerfora, burgervergaderingen, hoe je het ook wil noemen en welke vorm je er ook aan wil geven, dat mensen zelf weer beslissingen gaan maken. Daarom ben ik piraat.